Almaar onvervulde hoop maakt ziek, maar een vervuld verlangen is een levensboom. Ik definieer hoop als in blijde afwachting van goede dingen. Wanneer we Gods goedheid in ons leven verwachten, opent het een deur naar groter geluk. Dus hoop jij dat er iets goeds voor je staat te gebeuren? Zolang wij leven, zullen jij en ik altijd ergens naartoe onderweg zijn. God schiep ons als doelgerichte visionairs. Zonder visie raken we verveeld en zijn we zonder hoop. En onvervulde hoop maakt het hart ziek, volgens Spreuken 13. Maar een vervuld verlangen is een boom des levens. God wil dat we in zijn hoop leven, zodat we van ons leven kunnen genieten. Je zult niet gelukkig worden als je geen hoop hebt. Hoe meer jij je hoop op God stelt, hoe gelukkiger je wordt. Hoop geloof dat alles goed komt. Hoop is positief. Om van het leven te genieten moet je een goede, hoopvolle houding aannemen. God is positief en Hij wil dat er positieve dingen voor elk van ons gebeuren. Dus... Vervul jezelf vandaag met zijn hoop en leef in blijde afwachting van goede dingen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik kies ervoor om met blijdschap uw goedheid in mijn leven te verwachten. Ik weet dat als mijn hoop toeneemt, mijn vreugde ook zal toenemen. Heer, ik stel mijn hoop alleen op u.